Te gaan doen. Ja, we zitten nu echt bijna exact op 3 juni, 10 jaar terug, stierf mijn moeder. En wij gingen een mooie uitvaart voor haar regelen. En toen zei mijn dochter toen negen. Mama, dan ga ik als engeltje voor de kist uitlopen. Oh, en als beelddenker dacht ik, ja, maar daar wil ik dan wel foto's van hebben. En mijn man zei, jij gaat niet aan het werk. Dus heb ik uh, iemand anders gevraagd om foto's te maken. En ik kreeg mooie foto's terug. Alleen, ja... Van de dragers en dan het gilde. En dan denk ik, nou de volgende foto is mijn dochter. Die was er niet. En de volgende foto was dan de rouwauto auto. En dan de volgende foto was dan ons, wij, erachter. Die waren er allemaal niet. Ja, en zo kan ik nog wel heel veel voorbeelden opnoemen van momenten die er gewoon niet gefotografeerd zijn. Dus de kist, de bloemen, de pastoor, het koor stond er allemaal prachtig op. Maar het verhaal miste. Wij, ons, waar het om draaide ook voor mij. Heb ik andere collega's gevraagd. Zou jij durven of is dat iets voor jou? De dood, best eng. Ga ik zelf huilen? Nou ja, dat soort opmerkingen, dus heel veel weerstand. En ik wist zeker dat ik dat wel zou kunnen. Alleen, hoe zit je het dan in de markt? Nou, en daar ben ik eigenlijk de laatste jaren heel hard mee aan de slag gegaan. En uh, door marketingtrainingen uh, bezig geweest heb ik ook een missie voor mezelf neergezet. Ik wil een emotioneel gezondere wereld neerzetten. En die missie kan er alleen maar komen als ik veel hulp krijg. Want dat kan ik niet alleen. En uh, ben ik andere fotografen gaan opleiden. Dat doe ik nu al uh, bijna vijf jaar. En vanuit die gedachte, uit de opleiding, er moet een naslagwerk komen. Er moet precies ge ja, gelezen kunnen worden hoe doe je dit nou allemaal in dit vak. Hoe werk je uh, met nabestaanden? Hoe ga je om met rouw en verdriet van anderen? Hoe sta je daar zelf sterk in als fotograaf? Um, en hoe ga je dan ook met je eigen emoties om? Uh, hoe gedraag je je met uh, uitvaartbranchegenoten? Hoe worm je je daartussen, sowieso, in, in de uitvaartbranche? Want dat is best wel een gesloten uh, wereld. Uh, de mensen die daar werken zijn heel lief en heel geweldig. Maar um, ze zijn daar ook met een bepaalde reden ingerold of ingekomen. Uh, en jezelf zichtbaar maken is voor fotografen die liever achter de camera staan heel erg lastig. Maar ik kan me best voorstellen dat um, mensen er inderdaad niet 1, 2, 3 over nadenken. Want foto's van je trouwerij of van feestelijkheden, dat vinden we allemaal heel normaal. Maar een foto of zelfs een fotoboek van iets wat in de basis heel verdrietig is, ja. dat is misschien niet iets wat mensen nog eens gezellig gaan doorbladeren. Dat zou je denken, hè. Dat is dus ook wat mensen zelf denken. Van ja, maar ik wil mezelf niet terugzien in dat verdriet of omdat het allemaal zo verdrietig was. Maar er zijn heel veel emoties. En mensen vinden het dus juist fijn om terug te zien dat er veel meer was... ...dan alleen maar verdriet. En dat zien ze eigenlijk echt pas achteraf. En dat is waarom het zo belangrijk is dat er een verandering komt. Dat mensen kennis gaan nemen dat dit bestaat. En dat het echt heel waardevol is. Um, weet je, als je de kennis pakt van de hele wereld dan is dat heel veel want ik ken ook heel veel talen niet en ik weet heus dat auto's rijden maar niet hoe dat nou precies werkt zo'n apparaat of dat computers werken maar daar weet ik ook de ins en outs niet van ik heb het idee dat dit hetzelfde is dat mensen gewoon geen kennis hebben en dus niet weten wat ze kunnen verwachten hoe, hoe en wat en weet je dus wat men niet kent dat frit men niet zei mijn moeder altijd hè ja dan blijf je daarvan weg en de uitvaart is natuurlijk ook iets heel persoonlijks daar zijn Mensen bij elkaar die uh, uh, de overledene heel dierbaar hebben gehad, en dan, dan staat daar misschien in één keer een vreemde tussen met een camera in jouw zicht. Ja. Is dat niet iets? Je zou verwachten ook dat mensen gaan kijken naar mensen die ze kennen in hun omgeving. Een vertrouwd gezicht is vraag uh, makkelijk. Uh, maar daar zit ook de paradox. Want iemand die je dan vraagt, die vindt het fijn om jou te kunnen helpen, zeker als je in uh, een rouw zit. Maar hoe doe je dat dan? Dus je hebt al ja gezegd en dan denk je, oh, maar heb ik wel lichtsterke lenzen? En oh, mag ik wel flitsen? En oh, hoe kan ik dichtbij zijn om, en niet, niet opvallen of storen? Dat is heel erg moeilijk. Ja, je moet echt kunnen manoeuvreren. En, uh, en vind ik ook, als je zelf nauw betrokken bent bij je familie, is het heel moeilijk om dus je eigen rouw los te koppelen van het werk wat je dan moet doen. Is maar echt hoe doe heel je moeilijk. dat dan? Nou ja, kijk, voor mij is het als ik een opdracht krijg en ik ben bij, bij een uitvaart van mensen die ik niet ken, uh, dan kan ik makkelijk nabij komen, omdat ik als persoon geïnteresseerd ben in de mens. Uh, maar ik kan dus ook mijn afstand bewaren omdat het verdriet is niet van mij. Ja. Hoe reageerde jouw omgeving toen je dit ging doen? Um, mensen moeten daar altijd even over nadenken. Wel, eigenlijk meteen van, dat kan jij. Weet je, op een van mijn uh, eerste uitvaarten, of in dat eerste jaar dat ik het bekend maakte, was er ook een vrouw die echt meteen zei, oh ja, zij heeft bij mij in 125 jaar huwelijk foto's gemaakt. Bouwkje, ik vertel je nu al, mocht ik het ooit nodig hebben, dan ben jij degene die ik als eerste bel. Dat heeft ze ook gedaan. Helaas stierf man heel vroeg. En uh, ze was de eerste die, uh, die ik belde, nog voordat ze de uitvaartleider belde. Ja. En dan is de uitvaartleider die dan weer zegt van hé, hey, zou je dat nou wel doen? Ja, ja zei ze. Ik ken Bouwke, ik weet hoe ze ja. dat doet. Die kan het perfect en dat was ook zo voor haar. En dan heb je natuurlijk mensen die overlijden, die een prachtig leven hebben gehad, die zijn uh, uh, uh, tegen de negentig en dan, dan hoort dat er een beetje bij. Maar je komt ongetwijfeld ook in situaties waarbij er kinderen zijn overleden. Ja, dat of... is heel pijnlijk hè, als er kinderen overlijden. Uh, omdat je dat vindt dat dat zo niet zou mogen. Dat, dat, dat, dat moet niet gebeuren. Weet je? Dat is een, een nieuw leven en uh, dat wil je ja, kunnen vieren eigenlijk alleen maar. Het moet, moet nog kunnen groeien. Uh, dus dat is altijd heel verdrietig. En, uh, hoe bereid je je daar dan op voor? nou ja Vervelend genoeg voor mij, ik weet een beetje hoe dat is. Ik ben een tweeling verloren bij 19 weken zwangerschap. Dus voor mij de eerste keer dat iemand dat ook vroeg om foto's te komen maken bij het verlies van een baby, zei ik direct ja, ik heb namelijk geen foto's van mijn kindjes. Had ik dat maar. Ik had zo graag willen laten zien aan anderen ja, hoeveel liefde ik voor ze heb. Terwijl ik er niet voor kan zorgen. Ja. Want in die tijd werd daar ook gewoon niet over nagedacht, ook niet vanuit het ziekenhuis. Nee, dat is, dat is gelukkig wel redelijk veranderd. In ziekenhuizen uh, wordt er nu wel aanbevolen van... Hey, uh, ...het is misschien fijn om straks terug te kunnen kijken op mooie foto's. Dus we kunnen een fotograaf inhuren en daar zijn ook stichtingen voor. Hè? Make a Memory en uh, Stichting Still, Stillborn, geloof ik. Ja. Dus uh, dat wordt nu wel echt anders gezien. Dat is wel heel prettig. Ja. Hoe, hoe, hoe wordt er... Gereageerd. Jij hebt je werk gedaan, om het zo maar te zeggen. En op een bepaald moment, enige tijd na zo'n uitvaart, lever jij foto's. Ja. En mensen zien dat. Dat lijkt me moeilijk, pijnlijk, verdrietig. Maar misschien ook troostend. Dat je ziet... Ja, voor mensen werkt het wel heel verschillend. Eén brengt het heel veel troost en steun. De ander zegt, ik kijk er alleen maar naar om te kunnen huilen. Uh, en het daarna weer weg te leggen. Weer een ander zegt, ik gebruik het om te praten. Ik ben een binnenvetter en uh, ik kan er met mijn kinderen anders niet over praten. Dus het wordt heel verschillend ingezet, ja. Wat is het meest dierbare moment wat je hebt meegemaakt in je werk? Ik denk dat er bij elke uitvaart wel een moment te benoemen valt. Ja. Waarbij ik zelf heel erg geraakt word door iets wat er gezegd wordt, gezongen wordt. Wat je ziet gebeuren. Kinderen die uh, heel betrokken zijn. Ja. Elke uitvaart heeft echt topfoto's, zeg maar, uh, die weergeven hoe de dag was voor hen. Wat betekent dit boek voor je? jouw boek met prachtige foto's van jouw werk? Ja. nou, dan vraag je me wat en dan ga ik, word ik gelijk uh, emotioneel. Want ik werd gisteren echt zo mooi uh, bericht door iemand die niet zeker weet of ze er vandaag bij kan zijn. Een uh, collega fotograaf. en uh, Ze zei, Boukje, weet je dat jij nu met het uitbrengen van jouw boek morgen de wereld een stukje mooier, lichter en vrijer maakt. En dan denk ik, yes, dit is precies waarom ik het doe. Dat is mijn missie, hè? dat stukje emotioneel gezondere wereld creëren. Wow, en dat er wordt erkend. Dat is echt... Dat is yes, ja, het. Wauw. Wauw.